Hi, we zijn in Noordoost-Brabant vandaag bij Miranda van der Wouw. En wie is Miranda? Uh, ja, wie is Miranda? Ik uh, ben werkzaam als natuurgeneeskundige therapeut. Ik ben 53 jaar oud. Uh, en uh, wat ik in mijn praktijk heel erg merk is dat mensen uh, behoefte hebben aan uh, een stuk stressreductie en pijnreductie. En heel veel mensen zijn ontzettend moe en wat ik uh, daar heel erg uh, in neerzet is dat uh, bewegen in combinatie met gezonde voeding gewoon enorm belangrijk is. Wel dus... de combinatie, niet het een los van het ander? Nee, het is echt, het, voor mij is het echt een uh, combinatie van uh, goede voeding, bewegen. En er zijn natuurlijk nog wat andere dingen die daar een rol bij spelen, maar dat zijn wel twee basiselementen. En uh, ja, ik heb in mijn eigen leven ervaren dat dat gewoon heel belangrijk is. En uh, mm -hmm. ja, dat probeer ik mijn cliënten ook mee te geven. John, je bent ervaringsdeskundige op dat gebied, uh, begrijp ik je daaruit? Ja, ik uh, ben een jaar of 25 geleden gediagnosticeerd met fibromyalgie. Dus ik. Uh, zou in een rolstoel terechtkomen uh, en uh, van daaruit ben ik uh, gaan zoeken wat er wel kon. Mm -hmm. en uh, gewoon dat een stukje beweging en gezond eten een stukje supplementen erbij dat dat gewoon een enorme bijdrage is aan mijn gezondheid en ik zit nog steeds niet in een rolstoel Zo. daarnaast, daarnaast uh, heeft mijn man uh, uh, die is vijf jaar geleden overleden helaas maar ook hij heeft een uh, daar heb ik ook vanuit het diabetes stuk echt ervaring mee gezien van ja voeding en gezondheid is gewoon enorm belangrijk uh, in combinatie met beweging en vandaar dat jij ook uh, werd aangehaakt bij fietsen voor mijn eten wat uh, wat is dat fietsen voor mijn eten uh, fietsen voor mijn eten is dat uh, we proberen om mensen en in beweging te zetten dus dat uh, mensen met uh, de fiets op pad gaan om hun eten te verzamelen wat ze graag uh, willen hebben voor die dag of die week. Mm -hmm. En uh, daarmee ook uh, uit de supermarkten wegblijven, veel meer puur natuur gaan eten. En uh, het liefst ook bij plaatselijke ondernemers. Het is uiteindelijk wel zo dat uh, het voor onze gezondheid belangrijk is dat we uit onze eigen regio ook eten. Want dat is toch onze leefomgeving en ja, hoe kun je dat mooier doen dan op de fiets te stappen en in de eigen regio rond te kijken en te rijden om je spulletjes bij elkaar te verzamelen. Ja. En door deze tijd, nu dit jaar in 2020, zijn er steeds meer mensen die op de fiets stappen natuurlijk en allerlei lokale leveranciers ook ontdekken. Dus wat dat betreft een goed jaar voor jou om te starten. Ja, zeker. En uh, ook een jaar waar uh, natuurlijk zeker, mede ook door alles wat er al geweest is tot nu toe, uh, je echt wel ziet dat mensen ook meer in hun eigen omgeving gaan kijken en niet allemaal verder weg. Dus mensen zijn echt ook wel op zoek naar mogelijkheden dicht bij huis. Ja. En nu ben jij uh, voorfietser geworden voor de regio Noordoost-Brabant. Ja. Waarom uh, heb je daarvoor uh, gekozen? Nou, wat ik belangrijk vind is dat uh, we en de lokale ondernemers uh, uh, steunen en in een goed daglicht zetten. Er wordt enorm veel goed werk uh, gedaan uh, door, ja, door de boerderijen, door de, de, de landwinkels en dergelijke in de regio. En uh, daarnaast uh, vanuit mijn praktijk als natuurgeneeskundig therapeut vind ik het gewoon heel belangrijk dat mensen zo natuurlijk mogelijk eten. En in beweging komen. Dus ja. voor mij is het een hele mooie combi om mensen ook uh, ja, te activeren. Om ook echt stappen te gaan zetten naar uh, voeding en beweging. Ja, oké. Okay. Um, ze kunnen zich uh, ja, zoeken naar uh, de website. Dat is uh, fietsenvoormijneten.nl Daar vinden ze de diverse regio's uh, die al aangesloten zijn bij dit uh, netwerk wat in het Westland uh, begonnen is... Door uh, Maya van den Ende. En jullie hebben uh, per regio is er ook een Facebookgroep. Ja. En die hebben jullie ook, hè? Ja. Noordo fiets voor me eten Noordoost-Brabant. Ja, ik zal hem even uh, erbij inhalen. Uh, Daar zie je bijvoorbeeld uh, staan dat, uh, dat je dus ook uh, lid kan worden. Het is verder een openbare pagina. Maar je kan wel een lid ervan worden, hè? Ja. ja, het is gewoon ook fijn als mensen er, uh, als ze stalletjes vinden of uh, iets te delen hebben ook over uh, waar ze geweest zijn, of een mooie route, dat, dat, uh, ja, dat mensen ook interactief dingen op de pagina zetten. En dus ook weer uh, tips kunnen geven aan uh, de andere fietsers. Uh, nou, je, je ziet daar ook al een, een verslag van uh, de fietsroute die uh, Marja nu uh, aan het doen is. Dus uh, kijk alvast gewoon uh, lekker op die uh, pagina en uh, meld je aan. Zie je een, heb je zelf bijvoorbeeld een uh, locatie die ook uh, lokale producten uh, verkoopt, streekproducten, dan kan je ook aanmelden op uh, fietsenvoormeeten.nl. Ja, en dan op de tip. Als je in het menu kijkt heb je daar uh, een tip. Op de website is dit dan hè? Op de website, ja. Daar kun je ja. via tippagina kun je dat aangeven. Oké. Okay. Als iemand anders in een andere regio uh, voorfietser uh, wil worden, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Ik weet niet of jij dat kan beantwoorden of Marja? Ja, ik denk dat Marja dat beter kan beantwoorden. Mijn, mijn verhaal is <laughs> een beetje apart. <laughs> ik ben namelijk... Uh, in het verleden uh, student geweest in uh, een, een, een, een uh, opleidingstukje wat zij gegeven heeft. En ik ben weer op, uh, we zijn elkaar weer op pad gekomen via een telefoongesprek. En zo ben ik begonnen. Maar uh, ja, volgens mij staat er op de website staat, uh, een mogelijkheid uh, om je ja, aan te melden. En uh, voorfietser te worden voor een regio. Ja, ik zie het uh, in daar staan bij uh, Word voorfietser. En daar kan je dan uh, zelf de informatie uh, op vinden. Helemaal goed, dankjewel. En uh, ik zou zeggen, fiets gezond verder en uh, doe mee met uh, Miranda en alle andere voorfietsers uh, in Nederland. En uh, tot de foto's van jouw fietstocht op de Facebookgroep van jouw regio. Dankjewel. Nou, er staat al een filmpje op, dus ze kunnen alvast kijken. Gaan we eens kijken. Is goed. In ieder geval bedankt. Oké. Okay.